De diamant en de appel. Het probleem. Weet jij in welke appel de diamant zit? Er zijn negen appels en één diamant. De diamant wordt verstopt in één van de appels. Vraag: in welke appel zit de diamant? Om erachter te komen in welke appel de diamant zit, maak je gebruik van een weegschaal. Voorwaarde, je mag maar drie keer wegen. Weet jij in welke appel de diamant zit? Dus het probleem weet jij door maximaal drie maal te wegen in welke appel de diamant is verstopt. Weet je de oplossing? Mail je oplossing naar... muldertestenapenstaartje@gmail.com. gmailcom Veel succes!